Ik begon al! Wow! ach, oh, oh, Dat is nasty! Ja, je ziet stukjes ja. bananen tussen ja. zitten! Ja. En dan hello mensen van J-Movies! En ik ben hier samen met Danny. Die hebben we hier nog nooit gezien. En ik natuurlijk ja. wel van doe het niet. En uh, dit keer gaan we, wat gaan we doen? De banana sprite challenge. Dan moet je twee bananen gaan eten. Kijk, hier de bananen. En uh, dan moet je daarna, moet je sprite. Hier, kijk, hier is de sprite. Die moet je dan gaan drinken, heel snel achter elkaar. En dan hebben we bekers voor. En, ja. uh, daar, uh, en dan ja, als het goed is, ga je dan kotsen. En wij gaan kijken of dat gebeurt. Nou, laten we beginnen. Sowieso, dat okay. gaat gebeuren. Hè? Hier. Oké, okay, um, Nick weet de volgorde, precies. Dus ik. Ja, hier. Dus ik weet niet. Deze, het is met je mok. Uh, we hebben twee flessen, dat moet wel genoeg zijn. Alsjeblieft doen. Oh, het is bier net. Dat wow. Dan f***ing schön. Kijk, een microfoon over. zit daar. Hier, die zie je bier. nu in mijn hand. Wow, gek. <lacht> Heel wit man. Dan moet je net je vinger erin stoppen. Want dan, dan, dan gaat het... Oh, even een tip voor de kijkers. Als je... Oeh, lekker. Als je, als je uh, Zo gek. Als je zeg maar iets met prik hebt en het stroomt over. En je stopt je vinger erin. Dan heb je, Dan gaat het prik, ja de... Dat witte gespul gaat heel snel, gaat, uh, ja, gaat dan weg, en zo kan je zo gaat. Die ik bloem... heb ah, fucker. <laughs> zo gaat die muggelstukjes niet uit, maar fucker. Oké, okay, we gaan ik eerst de bananen gaan eten. Ja, mag ik mijn fucking oh, ja. oh, kan jij alvast zo inschenken? Oké, okay, ik kroeg gewoon de bananen weg. Ja. Oké, okay, dus we moeten nu onze ja, banaan eten. Oh ja, ik heb bananen. Twee bananen. Gelijk heel snel gaan eten. Oké. Tot zo. Nou, we ga gaan nu nee, eten. Nou, wow. Ik moet de andere bananen toch ook openmaken, jongen? Dennis idee is best slim, hoor. Gelijk ook die andere, want dan heeft het ja. waarschijnlijk meer effect dan dat je er wacht. En, en anders kut. dan moet je... Ja, ik leg deze hem zo Deze banaan... Kijk, okay, ik ben Nee, ik leg hem zo Voel neer. Hoe met leg hem zo neer. ik leg hem zo neer. Deze niet. Ik leg ik, hem, ja, hem ik niet. zo neer. Op één verschil. Oké. Okay. Nee, deze ruik ik goed wel. Ja, oké. Okay. Drie. Oké, okay. okay, eten en dan elkaar. <laughs> het lijkt me echt een kutgevoel. Ja man. Het kotsen sowieso is geen fijn gevoel. Nee, al die nasmaak. Het gaat niet naastmaak. Dat is natuurlijk Het was nog het kutsen volgens mij. Oh, jee, Snel belangrijk, niet heel fijn. <laughs> Daar. Ja, dat fiets je al de hele tijd mensen. Ja, oh, ja. man. Hm. ik scheen al eerst wat niet op les leeg. Heb je al een je dan? gevoel? Of, uh... Ja, een boergevoel <laughs> dat ik echt een grote boer moet hm. Het is wel koud trouwens. Hm. Ik vind het wel <laughs> koud. Ja, en ik zit nog met korte mouwen. Nee. Ja, dat is helemaal gek. Wow! Die wees! Oh nee! Oké, okay, ik ga even... Ik ga even... <laughs> ik wil nu overgekopt worden. Die fucking wees nee. van hem. doe het niet. Is je, je haar nog wel goed? Nee. Ik zei zomaar wat. Oh, kut, ik heb nu al 10. Wat <coughs> <coughs> een lekje, hè? Ja, <coughs> hoe nee, is dat ook echt? Godverdomme, <coughs> ik heb drieën <coughs> in de hand. <coughs> beter Maar van die bananen en spruit ga je trillen. Ik trill nu ook, terwijl ik nooit trill. What the fuck? Kijk dan! <laughs> net Bro. op je hiep wordt. Gewoon echt een... een... Aardbeving lijkt er wel. Oh fuck, mijn benen! Voel voelt nog niet echt zo'n goed. Maar het nee. gaat er wel van boeren. Ik heb het niet, hou vast. Ja, maar dat krijg ik dan sowieso van... Uh... Moet ik op jou rijden zo? Nee, ze op elkaar. Ik begon al. Wow. Mm. Oh, ah, godverdomme. Ja, Je ziet stukjes ja. bananen tussen zitten. Ja. Gadver! Oh, ik moet ook oh. voet kotsen. Ben ik de hele het niet heeft? <laughs> nee, ja, maar jij jy, jy drinkt hoe, hoe langzaam drinken jullie? Ja, maar ik kan niet prik snel drinken. Dat is gewoon mijn ding. Oh, godverdomme. Oh. nee. Ik voel gewoon een hele bananen eruit man. <laughs> Oh, oh. Er kwam echt iets kots naar boven gewoon. Ja, doet lekker boven mij! Ik voel net of ik dronken ben, man. Ja, je, mo je moeder is hoesje. <laughs> mijn moeder is hoesje. Ja. Jouw moeder heeft nooit een hoesje gebruikt. Nee, mijn vader, man. Nee, weet je dat niet? Benen, Welke man? gast wil dat dan niet hebben? Kerel! Gast, <laughs> oh, kijk die grond! Het is gewoon gek! <laughs> Hoe je dat ik Kerel, Kerel, wat doe je? <laughs> <laughs> hij, zit, hij, zit hij zit gewoon even de kost in! Ik doet gewoon lekker spuiten drinken uit! <laughs> ik doe over de nek te gaan man! Ik hele hand Oh, die spuit moet koud! Ik heb nog heel hamer naar ja. man! Oh, oh. Kom. Kom. Je hebt alleen maar gekotst, waarom niet? Oh, fucking Nick! Oh. Oh. Hij, zie zijn gezicht, hij moet echt kotsen die gast! je wordt wit, auw! <laughs> <laughs> je wordt wit! Nee serieus, hij wordt echt wit! Kijk dan, dit is al wit! <laughs> De voorhoofd is wit! Hoe wit kun je nou worden? Wat fuck? Nee, ja, jij niet. Ik wil zwart en gewoon echt pikzwart, gewoon wat jij aan hebt gewoon. En dan zo zwart en dan... Ah, niemand ziet mij! Dit gaat het eruit, hij eruit, nee. hij waarschijnlijk Nee, Gary doet natuurlijk Ja, Pikswart, ja, ja, ja, ja, heel piksmaard Heel nee, maar Jullie morsen, echt altijd, hè. ik mors gewoon niet Ja, oh. toen netjes, oh, oh Op, oh. oh, je schoenen hey, Nee, die schoenen heb ik ook Ja, <middels> <Nee>. <tUS> <tUS> Ja, Er <tus> <tus> zit niks mee in <tus> Je jas is er mis. ik vind het wel goed. Ah, oh, dit is de enige. Ah, oh, vies beuk. Oh, Wacht, nu ja. moet ik springen. Oh ja, spring allemaal oh, kutvoor! <laughs> ja, ik ben ook een kut. Ah, <laughs> oh. niet hoor. Nee, ik moet scheiten. <laughs> spring, spring, spring, spring. <laughs> Dus dat niet, ah, ik denk dus dat niet uh, dat ze het echt heeft gewerkt, nee, denk maar het geeft je wel een kutgevoel en je moet boeren laten. En het, kut, het kutste is denk ik, het kutste gevoel is denk, je, denk ik dat je die bananen moet opeten. Nee, het allerkutste is dat Jason begint te duwen. Hij ah, moet bij de kosten jongens! fucking schoen. <laughs> <laughs> Hij komt ook een schoen heen. Dus, vond je dat goed dat je om niet meer abonneren. Dan zie ik jullie hey. de volgende keer weer. Een nieuwe iets-achtig filmpje. wat dacht je gewoon van Jamovies. Ja, en Back, um, ja. we gaan ook nog een dropping waarschijnlijk doen. En dat wordt dan super vet. En daar doe ik aan mee. En Jason. Hij niet. En misschien, een, misschien anderen. Dat ja. ja. nog niet. Hey, ja. Jason, misschien oh. anderen. Dat weten we nog niet. En oh. maar En Bodil de cameraman. Maddieel, die poot. Oh, Madio, Maddieel. Modiel of Maddieel? Maddieel. Hou vast. Maddieel. Maddieel. Maddieel. Hoe ben dat ding man? of Madio? doof, Zeg gewoon cameraman. Ja? Ja, de cameraman. Maddieel. Die gaat filmen. Ik ben de cameraman. Die gaat filmen. En die gaat dus ook mee. En misschien andere mensen. Dus ik zeg. Dat. <laughs> Lekker. Later. <laughs> De Ik